Hallo en welkom bij Pauls Model Train Stuff. Vandaag heb ik een Pico ICE 3NS um, eerste klas rijtuig. Ik uh, heb deze overgenomen van iemand die mij vertelde dat de stroomgeleiding kapot was. Dus ik dacht dat is een uh, hele mooie laatste aflevering... Die ik in mijn oude schuur maak. Want tegen de tijd dat deze aflevering online komt. Ben ik druk bezig aan het klussen in mijn nieuwe huis. Maar wat blijkt. Ik heb hem doorgetest. En hij doet het gewoon helemaal. En dat betekent dat ik eigenlijk geen materiaal heb. En dat ik alleen maar te melden heb. Dat uh, het de komende tijd rustig gaat zijn op dit kanaal. Ik uh, maak nog een aflevering. Die uh, van de, de huidige Plek waar ik opnemen en de nieuwe, denk ik. En als er een pakketje binnenkomt, kan het zijn dat er tussendoor nog eentje, een aflevering, komt van een, een structontrein. Als ik dat op tijd binnenkrijg en ik heb tijd genoeg. En anders gaat het pas gebeuren ergens halverwege mei. Dan denk ik dat ik het weer wat rustiger heb en weer wat meer tijd heb. Dus um, een beetje een andere aflevering dan normaal. En um, ik zou zeggen, wens me geluk met het, uh, met het nieuwe huis en verbouwen. En uh, ja, deze gaat uh, dadelijk de verhuisdoos in. Klaar om uh, op transport te gaan. Dus bedankt voor het kijken. En ik hoop dat ik jullie allemaal weer terug zie Over een aantal weken. Vanaf, uh, misschien al vanaf een nieuwe plek. Misschien nog vanaf hier. Uh, dat ligt een beetje aan hoe soepel de verbouwing loopt. Dus uh, tot een volgende keer.